Een prachtig 90 cm breed inductiefornuis met een landelijke uitstraling. Dat is de Richmond 900EI. Dit fornuis is uitgevoerd met vijf inductiezones en onderin zitten drie ovens met verschillende functies. De inductiezones zijn allemaal voorzien van een powerboost-functie, waarmee tijdelijk extra vermogen aan de zone kan worden toegevoegd. De bediening gebeurt door de touchsliders die op de kookplaat zitten. Bediening van de oven gebeurt met de knoppen die op de voorkant zitten. Hiermee kunt u met de ene knop het gewenste programma selecteren en met de andere knop de gewenste temperatuur. De oven is met de klok te programmeren. De oven linksboven is een elektrische oven met variabele grill. Ideaal voor kleine gerechten en allerlei kookstijlen. De elektrische grill kunt u op hele of halve breedte instellen en op verschillende standen inschakelen. Daaronder zit een multifunctionele oven. In deze oven kunt u maar liefst negen verschillende ovenstanden inschakelen, waaronder hete lucht, boven- en onderwarmte en circulatiegrillen. De mogelijkheden zijn hierdoor bijna onbeperkt. De ovens zijn voorzien van telescopische geleiders waardoor de bakplaten soepel glijden. Op de deur van de longdooroven aan de rechterkant zit een thermometer. Niet alleen mooi voor de landelijke uitstraling, maar ook natuurlijk heel praktisch. De oven is perfect geschikt voor grote hoeveelheden. Wat dacht u van vier pizza's tegelijk? Onderin is er de mogelijkheid om borden te verwarmen. Kortom, een prachtig meervase fornuis.